Deze is niet zo dat je het leven hebt. Apenas als ah. e e e je ah. En is Ik ben zo'n moeder. Ik ben Ik ben zo'n moeder. Ik ben maar ik heb het heel groot succes. Ik heb een heel groot succes. Maar ik heb een heel groot succes. Ik heb een heel groot Mama, ik heb een heel groot succes. Ik heb een heel groot succes. Ik heb mama heel groot Ik heb een heel groot succes. Ik heb een Mijn Ba wincle, mi me esto pushe rosto rolado con mama. Mama ta bisa nom, mi nomiou, mi ik keda ke denang, ke mi mama no ke haci nada mas. Mama ke keda hobonding kamor, riba kamor. Mi ta mira ku mama ta perde no su forsa, tiki tiki. E ta bira no mas slap antu. Ho bibi ta bisa ku e no tinga ni bai performance, e no Anto sa ke ta tiki si ik conta niet hoe we met mama zijn, maar in een band... ik weet niet hoe we met de mama zijn, maar we hebben Als ik mama vond, dan denk ik dat we met de mama beginnen denken. Dat de Heel fijn dat jullie alle drie even tijd hebben genomen om hier samen met elkaar te zitten. Ik weet dat je zo naar je werk moet, maar ik vond het toch fijn om even iets te bespreken. Ik ben net bij jullie moeder geweest en wat jullie ook wel zien, ze gaat echt achteruit. Ja, het wordt steeds moeilijker voor haar, ook om uit bed te komen en om dingen zelf te doen. En vorige week vertelde jij me al dat het best wel druk is. Hè? Dat je elke dag wel een paar keer vanuit het buurtcentrum hier naartoe komt hollen om haar even te helpen. Of dat ze belt, om, nou van alles. En ik vroeg me af of jullie wel eens van de thuiszorg hebben gehoord. De thuiszorg... Ja, dat, dat is die organisatie. Daar werken mensen, verpleegkundigen en verzorgenden. Die zijn speciaal opgeleid om mensen zoals uh, jullie moeder te helpen. Dus zieke mensen om uh, met aankleden te helpen of met medicijnen te geven of naar de wc te gaan. En ik denk dat het wel een goed idee zou zijn als jullie erover nadenken of zij ook bij jullie hier zouden kunnen komen helpen. Wat vinden jullie daarvan? Nou... Ja, het is. Dank je wel uh, dat je met uh, oplossingen uh, wil komen. Ja, we moeten daarover nadenken eigenlijk, als, uh, als uh, gezin. Um, ja, het is nu inderdaad druk, maar. Ik moet dan eventjes kijken of mijn moeder dan ook wel vreemde mensen over de vloer wil. Mm. En naar haar bed, aan haar lichaam. Mm. Want dat is uh, niet uh, echt gewend. Mm. Want ze weet, wij doen het met onze drieën. En. Ja, het is. Ja, we proberen. We proberen alles voor dat te doen. Mm. Ja, we moeten daarover nadenken, eerlijk gezegd. Ja. Mama, luister nou eens naar de dokter. Het wordt steeds zwaarder. Jij werkt elke keer, maar Rochelle heeft de druk. Ik moet naar school. Thuiszorg is gewoon een goed idee. Dochters, spreken ze wel papiemens? Omdat je weet, bij mama, mama is een beetje achteruit gegaan. En mama is een beetje, zoals we zeggen, papiemens, mimo. Dus mm -hmm. bij onszelf doet mama een beetje raar. voor die mensen komen en ze kunnen geen papiemensen praten. Wat, wat gaat gebeuren? Wat, wat is het? Ik snap je zorg. En nou ik weet dat hier in de wijk veel mensen van de thuiszorg ook papillemens spreken. Dus dat zou goed kunnen. Maar ik kan dat natuurlijk niet beloven. Want er werken ook andere mensen. En dat ligt er natuurlijk een beetje aan wie wanneer uh, uh, kan komen. Maar ik weet ook heel erg goed dat... Uh, alle andere verzorgenden ook die geen papiermens spreken, zo gewend zijn om met andere mensen hier in de wijk, die of papiermens spreken of een andere taal om te gaan, dat het eigenlijk altijd heel goed gaat. Ze zijn heel goed er ook in getraind om contact te maken en ze snappen ook dat mensen het niet fijn vinden als ze uh, ja, zomaar aan een vreemde zijn overgeleverd. Dus daar houden ze ook rekening mee. Dat doen ze ook een beetje zo ja, heel vanzelfsprekend, geleidelijk aan. En eigenlijk altijd zijn mensen achteraf hartstikke blij dat ze de thuiszorg ingeschakeld hebben. Dus ik zou er echt even over nadenken. Oké. Okay. Okay. En gaat het ons ook extra kosten? Nee, goed dat je dat zegt, want ik snap dat je daar natuurlijk wel een beetje zorgen over hebt. Het is duur genoeg allemaal. Maar gelukkig, de thuiszorg valt helemaal onder de gewone verzekering. En jullie hebben je eigen risico, heeft je moeder voor dit jaar gewoon al betaald. Dus het kost je niks. Yes. Gaan we het bespreken, Maurice? Ja, dat zal ik zeker doen. En dan hoor je van ons. Prima, hoor ik de ja. volgende keer dan hoor ik wat jullie besloten hebben. En als dan je het zou willen, kan ik het voor jullie regelen. Hoef je daar zelf verder eigenlijk niks aan te doen. Dan bel ik iemand van de thuiszorg en die komt dan hier een keer kennis maken en het allemaal nog veel beter uitleggen. Oké, okay. okay, dan zijn we het, dan hoor ik van ons misschien. Nou, ik denk deze week, laat Prima. ons huis volgende week. Oké, okay, fijn. Ja, we gaan even peilen hoe. Ja, voor mama dan dus zelf. Af... Na, uh, hartziek overdenk.